Wie op zoek is naar een nieuwe gsm, een nieuwe tv of een energiezuinige koelkast, die doet dat best niet hals over kop, want de prijzen die evolueren constant. En om het jou gemakkelijk te maken om dat allemaal op te volgen, hebben wij een website, Rate My Deal, waarin je die evoluties allemaal kan volgen. Ik ga een voorbeeld geven van hoe dat allemaal werkt. Ik heb Airpods gevonden op bol.com aan 198 euro. Nu of ik ze nu moet kopen en of er misschien op een andere website geen goedkopere AirPods te vinden zijn. Zoek ik even op op de website van Rate My Deal naar diezelfde AirPods. En dan zien we meteen op de website van Rate My Deal dat er op dit ogenblik eigenlijk geen goede deals te vinden zijn. De goedkoopste AirPods die vinden we wel bij bol.com aan 198 euro. Maar en dat is het leuke aan deze website als we gaan kijken naar de prijsevoluties dan zien we dat diezelfde oortjes een paar maanden geleden aan 159 euro te koop stonden op de Duitse Amazon-website. En dus zit de kans er dik in dat die prijs de komende maanden nog verder gaat evolueren waarschijnlijk gaat dalen. Dus deze AirPods die koop je best niet nu. Misschien zit er binnenkort met Black Friday wel een goede deal in.